Neuzen moeten in dezelfde richting. Ik heb daar zo'n allergie voor. De neus in dezelfde richting. Bloedneuzen in dezelfde richting. <lacht> Dat moet je hebben. Je moet blijkbaar een kamp kiezen. Je moet blijkbaar gepolariseerd zijn. Creativiteit zegt: nee, ik speel dit spel niet mee. Oh, en heeft zo'n prachtig accent. Nou, ik noem het een taal. Hersenpannen gaan ontploffen bijna. Het is echt ongelooflijk. Je krijgt een soort van uh, ja, een spiegeltje voor je houden. Ja, ja, ja. Ga nu niet. De dingen niet doen, omdat je nog niet hebt. Mm -hmm. Ga aan de slag, ga iets doen. Als je met z'n vieren in een meeting zit, de één zegt iets en de drie anderen zitten te knikken, zit je met drie mensen te veel in de meeting. Man, ik... ik, ik ah, ja, dat was hem. Ik vond dat zo ongelooflijk bevrijdend. Zo'n zo speeltuin van denken en doen. van harte welkom bij weer een nieuwe video op cvd tv en ben je aan het luisteren naar de podcast van cvd tv ook uiteraard van harte welkom hij is uh, spreker en hij is uh, coach en uh, zo zegt hij zelf nederlands meest gevraagde uh, en hoogst scorende belg uh, op het gebied van zakelijke creativiteit snap jij het nog Nou, hij legt het ons allemaal uit mijn gast karel raads karel van harte welkom dank je dankjewel uh, sowieso leuk misschien goed voor de kijkers om te weten We zijn ook een soort van collega's we komen elkaar etelijke keren ja tegen hebt op, op de podia in nederland dat betekent eigenlijk dat we nu gaan bijpraten want we hebben elkaar anderhalf jaar niet gezien ik elkaar gemist man zo oh, wat echt. een tijd hè? <laughs> hoe, hoe zwaar was het om niet het podium op te mogen dat viel wel mee ja, het was ook een leuke afwisseling ja ja het klinkt een beetje misschien dat was, was wel oké okay. ja het, het, het doorbreekt ook de routine die mij niet echt eigen is is dus het moment dat je dat je een kunstje begint van routine zeg maar. ja op het moment dat ik een kunstje begin te snappen dan, dan verlies ik er ook interesse in ja, ja, ja. Dus, en dat mag ook een kunstje worden voor een klant want hoe uh, vaak stond je zeg maar even ja. voor dat de, de, de, de coronatijdperk aanbrak zeg maar hoe vaak ja. stond jij op een podium ja ergens tussen de 1500 keer per jaar ja, ja precies ja, ja, ja. dat is redelijk fulltime zeg maar ja, ja eigenlijk wel met voorbereidingen erop en eraf. Ja, ja, ja. ja. uh, en is dat nu is, hoe, wat, wat is er gebeurd met je uh, zometeen over de inhoud hè, van wat ja. je op die podia doet maar wat, wat is er in dat jaar of anderhalf gebeurd Eigenlijk is dezelfde kennis gewoon op een heel andere manier ingezet. Dus daar waar een klant graag de vorm heeft van, oh we komen met z'n allen samen, 200, 400, 500, 600 man in een ja. grote zaal. En jij mag een uur volledig los gaan om er inspiratie in te krijgen. Was nu nog steeds hetzelfde vraagstuk van, wij willen van A naar B. En het middel dat wij inzetten was dan het grote event. Ja. Maar nu moet dat dus anders uh, help. En van mij uit was die zoektocht ook gaande, dus uh, we hebben elkaar online gevonden. En nu dus ging het van eenmalige klanten, zeg maar, van een uur voor een grote zagingen naar een handvol klanten. Voor de lange termijn, vaak online of in bed in een team, mm. om echt de diepte in te gaan. Creativiteit is jouw handelsmerk, toch? Mm. Wat, ja, is, wat is dat? Voor mij is dat de derde optie. En wat wil ik daarmee zeggen, is één is een feit, daar kan je niet voor kiezen. Twee is een dilemma, wil je vooral van weg blijven. Vanaf drie heb je echte keuze. En hoe creëer je die? Hoe ga je daarmee om? Dat is voor mij creativiteit. Even om het, om het wat concreter te maken. Ja. Eén is het dogmatische denken. Dit is het punt aan de lijn. Stel dat niet in vraag. Je mag niet eens. Een dilemma zit er voortdurend in. Um, oh, we gaan dit jaar op vakantie naar Ibiza. Oh, maar het kan ook naar uh, Torino. Oeh, en wat krijg je dan? Dat is een afweging van wat is de minst lange negatieve lijst van die twee. En dan gaan mensen een negatieve keuze maken. Is, is het idee van een vakantie is dan niet leuk meer, want het is, ja, het wringt. Niet doen, creëer een derde optie. Uh, ga uit het dilemma denken. Uh, wat kan er nog buiten dus, dus het feit dat je niet voor kan kiezen? Twee, dilemma waar je niet leuk uh, vindt en huh. niet, niet, niet verorgerd van wordt. Wat is de derde optie en hoe pak je dat aan? Dus creativiteit geeft mij die vrijheid van denken en handelen. Kijk gewoon naar de maatschappij. Uh, we zitten op dit moment in een tijdvak. Waar het dilemma denken, echt behoorlijk zit ingeburgerd. Mm -hmm. uh, gevaccineerd tegen gevaccineerd. Mm -hmm. uh, uh, zwarte piet tegen zwarte piet. Mm -hmm. uh, je moet blijkbaar een kamp kiezen. Je moet blijkbaar gepolariseerd zijn en creativiteit zegt. Nee, ik speel dit spel niet mee. Ik ga voor een derde optie. Iets, iets constructiefs, iets moois. Iets wat we nog niet samen bedacht hebben. Maar we nog wel samen doen. En dat, dat, dat geeft mij energie. Daar, uh, spring ik mijn bed vooruit. Ik heb lange tijd absoluut niet geweten wat ik wilde worden. Aha. Ik was steekjaloers op uh, goede vrienden die vanaf hun zevende jaar wisten dat ze piloot gingen worden en dat nog zijn geworden ook. Hmm. En ik uh, ben begonnen als journalist. Ik ben dan in de marketing terechtgekomen. Ik ben online dingen gaan doen. Ik ben docent geweest. Business developer. En uh, ergens medio om een dertig heb ik eens een cursus creatief denken bijgevolgd. En man, ik... Ah, oh, ja, dat was hem. Ik vond dat zo... Ongelooflijk bevrijdend, zo'n zo speeltuin van denken en doen. Het is zo ben ik er eigenlijk inge, ingesuurd. Hey, en Nederland? Nederland. Ik kwam omdat ik uh, begonnen ben in dit vak als partner bij het COCD, Centrum voor de Ontwikkeling van Creatief Denken. Vlaamse club die vooral in Nederland actief was. Okay. En zo ben ik vooral met die mensen meegekomen in Nederland. En toen bleek dat Vlaming zijn in Nederland een geweldig verkoopsargument ja, hè? Ja, enorm ja ik, had ik geen weet van. Jullie worden aardig gevonden en zo. Echt, en, hè? Uh, Ja, het was helemaal niet zo. Je moest het eens weten. <laughs> ja. Ja. En, uh, ja, maar jullie, ja, maar dat maar is... klinkt, zo leuk, ja, klinkt zo leuk. Ja, het klinkt zo Maar zeker de zakelijke podium. Je hebt natuurlijk een aantal ja. uh, collega's. Hè. Steven van Belgen, is ja. er ook zo'n eentje. Ja. Die figoren uh, ja. maakt op de Nederlandse podia. Uh, Rick Vera, zijn kompaan. Ja, uh, ja, klopt. En, uh, dus, dus, uh, ja. en jij zit ook in dat gremium. Wat is dat dan toch? is een taaltje. Het taaltje. Ik vind het ook altijd leuk als je dan ook aangekondigd wordt op een podium van. Oh, u heeft zo'n prachtig accent. Nou, ik noem het een taal en dan zie je iemand helemaal door de grond gaan. Hè? <laughs> um, de zachte G, de Vlaamse zachte G, yeah. die is blijkbaar verzachtend verbindend. Daar smelten mensen voor. Yeah. Uh, dus, dus dat helpt. In mijn tak van sport, wanneer het gaat over uh, niet op een podium, maar bijvoorbeeld in een boardroom en het gaat over, over lastige zaken, dan is het feit dat ik geen betrokken partij ben of niet als betrokken partij wordt beschouwd omdat ik niet eens uit hetzelfde land kom, nee, nee, nee. helpt dan om die neutraliserende factor te spelen. Ja, en als het ja. moet, kan ik ook gewoon even de domme belg zijn. Dan ben je bliksemafleider. Ja, ja. Ik wil twee dingen met jou bespreken. Ja. Eén is een nieuw initiatief waar je mee ja. gekomen en dan ben ik ben erg benieuwd wat je daarover te zeggen hebt. En twee, wil ik zijn mijn tweede gedeelte, wil ik echt even een paar concrete dingen waar ondernemers die nu u zit te kijken als gaan we creativiteit wat aan hebben hè, waar ze dan morgen mee door kunnen. Dat doen we zo meteen. Maar eerst, en hoe heet het? Het is de ja-check. Ja-check. De ja-check. Het is een heel simpel gegeven. Ja. Stel jij mag een ja-check weggeven. Ja. Dan vul je de naam in van de persoon aan, wij, aan wie jij die check gaat geven. Ja. Die persoon heeft dan op die check een ruimte, een lege ruimte, om eender welke droom, wens of verlangen in te vullen. En jij hebt als schenker op voorhand. Met ja getekend. Dat ik dat doe? Ja. Maar luister. Ja, of ben ik dan weer niet creatief? Dan, dan, dan, dan vult... Ik ken wel een paar maten en dan weet ik wat die in gaan vullen. Ik zeg doe mij dan een Maserati of zo. Ja, kijk. Maar dus de eerste vraag die jij gaat stellen is... aan wie durf je zoiets geven in ja. de wetenschap? Dat alles gaat terugkomen. Niemand verplicht jou om een cheque weg te geven. Nee. Ja? Dus aan jou de keuze om dat te doen. En dus ook aan wie. Dus de overweging die jij dan maakt aan wie wel is dan... Niet aan die gasten. Dus. Niet aan die gasten. Prima. Nee. Ja? Want dan moet ik een Maserati kopen. Kijk ja, dus dan doe je dat niet. Nee. Prima. Maar hoe kom je met dit? Want waarom? Waarom en hoe en wat? Vertel ja. me Wat het nu al met je doet. Ja. Jij weet het nu al. Ja. Oe, nee, nee, dat ja. niet. Nee. Oh, beer op de weg, valkuilen ja. ja En dat is wat ik voortdurend tegenkom in het creatieve proces. Ja. Dus blijkbaar was jouw eerste reflex wat als fout loopt. Ja. En wat als het goed loopt? dus, dus die verhouding tot dat creatieve proces wordt vaak gehinderd door de dingen die wij bedenken van oeh dat kan op fout lopen en dat gaat helemaal mis en dat gaat me veel geld kosten. En maar er zijn twee vragen die zich hier eigenlijk aan jou opdringen is één aan wie durf je dit geven inderdaad? Ja. En twee als jij er een krijgt wat zou je dan invullen? Denk het is ja. Het is niet misschien ooit eventueel. Ja. Het is ja, het is één uitzondering. Je kan geen ja-check invullen met de vraag naar meer ja-checks. Dat mag, ah, dat, niet. Mag niet. dat mag niet, dat, mag, dat behoort niet tot de snelregel. Ja, nee. Maar kan ik me concluderen dat het vaak immateriële zaken zijn die worden ingevuld dan? We hebben een paar experimenten gedaan tot ja? toe, om te kijken wat dit met mensen. En het, ja, het denken, het kookt over hersenpannen gaan ontploffen bijna. Het is echt ongelooflijk. mensen zijn er zo mee bezig. Het is echt omdenken, hè, letterlijk. Het is ongelooflijk. Die, die sprong van vertrouwen, die spiegel die je voorhoudt, hoe, hoe kijk ik tegen kansen aan, hoe kijk ik tegen mensen aan, hoe kijk ik mijn verhouding tot anderen uh, aan. En degenen die dat effectief tot nog toe gedaan hebben, zijn zulke lieve dingen uitgekomen. Het um, meest recente was een, een, een vriendin die dan een andere vriendin cadeau had gedaan. En dus degene die eh, de cheque had geschonken, kwam bij mij terug en zei van kijk, hij is ingevuld. En het gekke is, ik, ik bekijk die vriendin als iemand, een heel stoer iemand die gaat dan boulder klimmen doen en parachute springen. En die zei tegen mij, weet je, als kind heb ik, eh, heb ik balletles gevolgd. Dat is eruit gegaan op een zeker moment, je wordt groter en je hebt andere interesses, maar het is altijd blijven hangen. En, en ik heb altijd gedacht, wat als ik nou terug op balletles ga en ik durf niet. Maar nu misschien wel. Maar alleen vind ik het spannend, wil jij met mij samen op balletles gaan. En ze hebben dus een school gezocht in, in het Amsterdamse Rond. Deze tijd gaan ze hun eerste lessen volgen. Maar hoe lief is dat? En vooral, het brengt ook closure voor degene die met die droom is blijven spelen. Dat is iets onafgewerkt. Er is geen punt gezet achter dat verhaal. Ja. En nu kan ze dat, dankzij het feit dat iemand zo gek is om haar op voorhand een ja te geven. Je ziet het ook gebeuren als ze fysiek dat ding in handen krijgen. Dan, oh, het is echt. En nu moet ik er iets mee. En durf ik wel. En de voorpret van degene die het gaat schenken. is met een smile en bevend aan te gaan halen. Wat ga ik terugkrijgen? Ja, ongelooflijk. maar dit is echt een project geworden. Het heeft een website inmiddels. Een soort aankondiging. Jacheck.nl en jacheck.b. Exact hetzelfde. Zit er een businessmodel achter of is dat een hele platte vraag? Businessmodel. Het is een boek Het is een boek. Dus je hebt, je hebt, oh, je krijgt, Wat staat er in het boek dan? Ja, dus je hebt, je hebt een, de ja-check, die zit vast in de wenswijzer. En de wenswijzer is voor je, hey, je geeft die check af aan iemand en die heeft er een soort van handleiding bij. Niet ah. dat die wordt verteld wat je moet doen, maar nee. allerlei ondenkmethodes, Allerlei inspiratie. leuke ideeën te komen. Leuke ideeën, leuke techniekjes, reflectieoefeningen om eens te gaan ontdekken. Ah. Maar wat wil ik dan precies? Aha. Dus je, je krijgt een soort van uh, ja, een spiegeltje voor je houden. Ja, ja, ja. Op allerlei manieren om, om bij de kern te komen van jezelf. Ah, maar, dus de, de, okay, dus, dus, maar de, de ja-check is eigenlijk al een cadeautje uh, aan zich in de vorm van een boek. Klopt. Ja. Oh, ja. Wat grappig. Ja. En dat is de business case. En wat kost dat dan? Ja-check, de Hollanderen. En van Hollander die gaat iets van een 25 euro kosten. Ja, en een ja. Belg 20. Zoiets. <lacht> je hebt hem. Je, je kent me zo goed. Ja, ja. Dan ga ik lekker bestellen op ja-check.be. Ja, ja. Oké. Okay. Ach, oh, wat leuk. Goed idee zeg. Ja. Dus uh, ik, ik, ja, ik word er gewoon de ideeën in, dan word ik zo blijven. Ja, ik snap het. Ja. Um, dan wil ik ook nog, uh, zullen we er drie doen? Drie, tip, want dit is eigenlijk al één tip waar, als mensen nu al zitten kijken, waar je ook als ondernemer natuurlijk heel veel mee kan doen. Oh, want je kan het een ja-check aan je absoluut. collega's geven, bijvoorbeeld. waarom of, niet uh, uh, werkgerelateerd. Uh, noem nog eens een paar creativiteitsachtige dingetjes. Uh, wat heb je meegenomen? Waar, waar ondernemers iets aan hebben? De pi factor pi factor het getal pi, pi, -pi, ja. pi 3,14, 15, 15, 15, et cetera, et cetera. Ja. Um, voor mensen die, die beginnen aan een nieuw idee, of dat nu een nieuw bedrijf is, of je wil iets omgooien in je bestaande bedrijf, dan kan je perfect inschatten op Excel sheet wat er allemaal nodig is, welke stappen je allemaal moet zetten om van A naar B te komen. En dat kan je allemaal oplijsten. Heb je die hele lijst afgevinkt, Je telt dat op, kom je op één uit. Die inspanning, die inzet, die investering van jezelf in moeite en tijd en liefde en kwetsbaarheid, doe dat maal pie maal 3,14, 15, et cetera. En dan kom je uit op de werkelijke inspanning die zal nodig zijn om effectief in, uh, dingen in beweging te krijgen. Er komt veel meer bij kijken dan wat je rationeel in een Excel-sheet kan gieten. En mensen zijn voorbereid op die Excel-sheet. Dat plan dat staat. En denken, op het moment dat dat allemaal is afgevinkt, dan is er heel veel gebeurd en er is niks veranderd. Het zal dan wel geen goed plan zijn, misschien moet ik er maar mee ophouden of de vlucht voorwaarts nemen richting een nieuwe techniek, een nieuw product. Nee, mm. dan begint het pas. Mm -hmm. Op het moment dat de ratio er niet meer bij kan, dat die inspanning, die investering van jezelf, van je naasten, van je energie, van je kostbare tijd, maal 3,1415. En de vraag die jij moet stellen is, hoe bereid ik mij voor op mijn eigen energiebeheer in die 2,1415 volgen naar nee, ja, die rationele lijst? Ja. Hebben we nog één? Uh, werk met wat je hebt. Als in, ik zie te veel mensen met, met uh, het excuus. Ik heb nog niet wat ik moet hebben om te kunnen starten. Niet starten. Werk met wat je hebt. Stond bijvoorbeeld: eerder, eerder de wijk is er een ondernemster. En, en ja, we zouden eens iets op video moeten doen, maar dat moet dan. Uh, de juiste camera's en het scenario ja. en ons logo moeten worden. en het verhaal moet worden. Er wordt een lijst die zo eindeloos is dat die video er nooit van komt. Hier, nu, kom, iPhone erbij, huppakee, ja, ja. Uh, daglichtje erbij, huppakee, en we gaan. En uh, een, een half uur, een uur lachen later, hebben we dat ingeblikt, gemonteerd en van dat clipje, uh, waar het terecht moest komen, is het het beste bekeken clipje op dat kanaal daar. Ja. Ga, werk met wat je hebt, ja. werk met wat je hebt en, en, en ga nou niet... De dingen niet doen omdat je nog niet hebt. Er mm -hmm. ontbreekt altijd iets. En vaak heel randvoorwaardelijk ook. Hè? Oh, ja. verschrikkelijk. Ja. Hou op, ga aan de slag, ga iets doen. kun jezelf het de lol van het doen. Ja, ja. ja. Laatste. Um, zoek het conflict op. Zoek het conflict op. Met wie? Uh, vooral met je eigen aannames. Ik zie veel te veel organisaties waar de lieve vrede veel belangrijker is dan de wrijving van een goed conflict. En ik bedoel conflict op taakniveau. Niet op persoonsniveau Je moet met elkaar door de modder kunnen rollen. Echt. En, en met builen en blutsen terug, uh, terug rechtop staan en uh, een biertje eroverheen gieten van, ah, goede dag gehad. Um, geef conflict een volwaardige plek aan tafel. Mm -hmm. is een, een, een, een collega Vlaamse ondernemer die als hij uh, nieuwe mensen in dienst neemt, dat hij zegt van, um, je bent goed, want je bent hier. Anders was je hier niet, niet binnengekomen. Maar de komende zes maanden je hij elke week twee keer, hardop, publiekelijk met mij oneens zijn. En hij zegt, waarom? Ik, ik, ik zit zelf te lang in het vak, om al lang niet verliefd te zijn geworden op mijn eigen ideeën, en waarom heb ik andere mensen in huis genomen, omdat dat in vraag zou worden gesteld. Dus ik moet de tegenwoordigheid van geest hebben om dat, om dat helder op het vizier te houden, om dat te blijven doen. En ik moet hen zo verkrijgen dat, dat, dat die boodschap dat die binnenkomt. Jij bent hier met een, met een reden, en dat is niet alleen gewoon onder andere streep voor elkaar krijgen. Mm -hmm. Dat is mijn challenge. Dus, dus wees het gewoon publiekelijk oneens met mij twee keer per week. En uh, de ene vindt dat dan wel grappig, en de andere. Ja, zeker als de basis zegt, en jij bent net binnen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus uh, als je dan dat zegt van nou, daar ben ik niet oneens mee, ben je lekker bezig. En, en laat dat toe. Dus ook het, het, het, het voorwendsel van, ja, de neuzen moeten in dezelfde richting. Ik heb daar zo'n allergie voor. De neus in dezelfde richting. Bloedneuzen in dezelfde richting. <lacht> dat moet je hebben. Dat mensen bereid zijn uh, iemand vol op de bek te timmeren en een flinke tik terug te krijgen. Hey, dat was een goede linkse hoek. Want dan kom je vooruit. Als je met z'n vieren in een meeting zit, één zegt iets en de drie anderen zitten te knikken, zit je met drie mensen te veel in de meeting. Geef weerwerk. Ga op zoek naar, kondig aan. Ik ga aan de boom schudden. Niet om, om, om jou te jennen, maar om, om te kijken wat eruit valt. En ga dat conflict aan. Laat gebeuren. Je komt nergens zonder. Geef conflict een volwaardige plek aan tafel. En bewijs je eigen ongeluk. Ga altijd op zoek naar de 2% waarheid in de onzin van de ander. Heerlijk om dat te ontdekken van ik heb iets bijgeleerd vandaag. Hoe ga je het anders voor elkaar krijgen? Mag je dank, Karel. En uh, ik hoop dat we elkaar weer gaan zien, ja, buiten nu, want we hebben elkaar nu weer even gezien. Ja. Uh, maar dat we elkaar ook op de podia weer uh, mogen gaan zien. Maar dat gaat wel gebeuren, denk En Dan mag je er een knuffel bij. Ja, dankjewel je Karel. Doet. Dankjewel dat jij mijn gast wilde zijn. En uh, dankjewel voor het kijken. Nou weer een uh, inspirerend uh, gesprek hier op CVD2. Heb je zitten luisteren naar de podcast en je vond het leuk. We hebben meer dan duizend gesprekken op cvd tv staan. Dus uh, abonneer je vooral op het podcastkanaal. En zit je hier op YouTube te kijken. Lekker blijven hangen, want zometeen twee nieuwe video's. Hoi!